De keuze voor de juiste inbouwvaatwasser lijkt gemakkelijk, maar vereist toch wel enige aandacht. Zo heeft u verschillende modellen en verschillende maatvoeringen. Door middel van deze video willen wij u kort uitleg geven, zodat wij u kunnen helpen met het bepalen van de juiste keuze. Inbouwvaatwassers zijn leverbaar in de breedtemaat van 60 cm, de twee modellen die u hier ziet. En de smalle uitvoeringen van 45 centimeter. Dit is dus de eerste keuze welke u dient te maken. Vervolgens zijn er modellen beschikbaar met een bedieningspaneel aan de voorzijde. Deze noemen wij half geïntegreerde vaatwassers. En modellen waarbij de bediening aan de bovenzijde zit. Deze modellen noemen we volledig geïntegreerde vaatwassers. Dit is eigenlijk de tweede keuze welke u dient te maken. Als laatste hebben we dan normale hoogte modellen. En verhoogde vaatwassers. Vaatwassers met de normale hoogte hebben een deur van ongeveer 70 cm. Bij een volledig geïntegreerde uitvoering. Dat is dus de uitvoering welke u hier voor u ziet. Verhoogde vaatwassers hebben een deur die hoger is dan 71 cm. En vaak zelfs om er bij de 78 cm zit. Door middel van een rolmaat of een duimstok. Kunt u de hoogte van de deur meten. Meten u hierbij het keukkastdeurtje zelf. Dus van de onderzijde tot aan de bovenzijde. Zo ziet u hier dat deze om en nabij de 70 centimeter is. En de vaten er voor ons is een normaal model. Een verhoogd model zou dus nogmaals hoger zijn dan 71 centimeter. Als laatste, ter tip, bij Bosch en bij Siemens kunt u aan de oude type nummers herkennen of het een verhoogde of een normale vaatwasser geweest is. Bij Bosch waren de verhoogde vaatwassers met typenummers SHV en de normale modellen SMV en SGV. Dat zijn dus de letters waarmee de typenummer begint. Bij Siemens was het verhoogde model SL en het normale model SE. Als laatste wil ik afsluiten door aan te geven. Twijfelt u? Neem dan altijd contact met ons op, zij het per mail of per telefoon, en geef ons uw oude type-nummer door. Dan controleren wij graag voor u of u een verhoogde of een normaal model nodig heeft.